Nou, we zijn vertrokken hoor. Met kwad richting persoon niet ontspreekbaar, verdenking, reanimatie. Oh uh, ja, melding, persoon verdrinkt. Uh, persoon aangetroffen. Is nog boven water. Als zelfs deze ziondeertrekker de boot niet in de water krijgt, dan krijgt niemand dat. naar 1 is ook gekoppeld aan de melding. Alle mensen, leuk dat je naar deze nieuwe video. Mijn naam is G 5 V, Alice en moor. En zoals twee dagen terug beloofd uh, met de reddingsbrigade. Um, of in niet beloofd, zoals gezegd, twee dagen terug met de reddingsbrigade vandaag. We gaan vandaag de boot pakken. We pakken de jetski ook nog wel ergens tussendoor. En tot slot pakken we nog wel even de auto. Dus pakken gewoon weer, wederom, lekker alle drie. Uh, mooi dagje. Het is nog rustig op het strand. Uh, ik had verwacht dat er wel wat meer zou zijn. Spannen, anders even een jetski in. Of een jetski, ik... Uh, wat zeg ik nou? Ik zei naar de boot, jetski en de auto. We pakken anders even een quad. Ik weet alleen niet waar ze op staan. rood. Ja. Ja. Ja, die moet je tegenkomen. Ze pakken gewoon de auto alvast. Uh, de lifeguard. Nou, die moeten we even uitzetten. Zo. Oké, okay, nou we gaan eens kijken. Pak de auto alvast, we gaan even zo'n uh, quad zoeken. Krijgen we een melding, scheuren we gewoon naar de boot. Ewa. Hier staan jetskis. Ik weet niet of ze van de reddingsbrigade zijn, maar ja, zoals de vorige keer, wat ik al had laten zien. Je kunt er wel tegenop rijden, maar je kunt ze niet mee pakken en ik heb dat ding ook nog gesloopt o, Ik moet wel even de tijd in de gaten houden want het is vandaag hoe uh, hoeveel is het 22 juli geloof ik uh, voor mijn tele-speaker ja, dat betekent dat het zometeen voor mij 1 is, wil ik wel graag zien maar uh, nog genoeg tijd ik heb mijn hele auto meteen beschadigd de lichte steen geloof ik ah, we op zoek dan een kwad. Oké, okay, daar is iemand onwel geworden. Het probleem is een beetje... Kijk, als ik nu achter de auto pak... Ik kan hier niks uitpakken. Maar we kunnen wel... Uh, reanimeren. Oh, we hebben zo te zien nu. melding. Ja. Oké. Okay pakken okay, we de, de verharde weg. Dat gaat iets sneller denk ik. Um, nog kunnen we hier niet te hard rijden natuurlijk. Het is lekker rustig. Oh. ondanks de weet het spieken ondanks dat we niet weet hoe heet het niet de boot hebben kunnen we wel gewoon reanimeren zijn te plaatsen meldkamer gaan kijken nemen oké okay, ziet er niet goed uit, we starten de reanimatie um graag uh, ambulance deze kant op oké okay, we zijn begonnen hoor hey. ja, dit gaat allemaal wat te langzaam, uh, dat moet je instellen, vergeet ik steeds dus uh, let niet op de beats per minute ademen. ja duwen ja en nog een keer en nog een keer jo. Jo, jo, beetje beademen, en nog een keer, kijk goed hier, en we beginnen weer te duwen, 1, 2, een beetje raar, want normaal, het... nou, Mag ik uh, misschien uh, niet moeten zeggen. Ik wilde zeggen een beetje raar, want normaal krijgen we na 10... Tien... Hé, hey, een quad. Dankjewel. Nu heb ik wel de kwad gevonden. Uh, normaal krijgen we na de uh, na een minuut. Al uh, van, uh, het heeft geen zin meer. Stop dan van mij. Nu is die kwad natuurlijk ook weg. Ja, ik zie hem al niet meer. Dit is echt die lijn van als je hier rent, kun je rennen en als je hier loopt gaat het allemaal wat traag. En je in je strand op het strand in het Nederlands joh, als je daar dan even loopt dan loop je hier goed. En hier kom je bijna niet vooruit omdat het vet kut is. ja Echt vet kut. Oh, ik verdrink half. Klim erop dan. Nou, is kunnen we ook pakken. We hebben keuzes hier. Oh. Maar wat ik dan niet snap. Ik ben op het water. Heb ik dienst. En dan krijg ik alleen een melding op het land. Vriend. Dat is mijn kwad. We zijn vertrokken hoor. Met kwad richting persoon. Niet aanspreekbaar verdenking. Reanimatie. Hmm. Halen we niet. Halen we wel, maar... Over realisme gesproken halen we dat niet ook. Realistisch man. Heewaar. Wat is het? Yo, ziet er niet echt leven uit. Start reanimatie. Ja, ja, ja. Pot non de Oké, okay, nou. Ik oh. vind het goed. Lijkschouwer is nog steeds naar die andere mensen onderweg. Dan pakt hij deze ook maar meteen mee. Echt rustig op het strand. Joh. Heerlijk weet je toch? attention all units uh, nee die neem niet meer aannemen de yeah. oh, een vogel oh een paal, oh nog een ik geloof toch echt dat ik op het waterdienst heb jongens ik uh, wil uh, watermeldingen we hebben nu de auto al gehad, we hebben nu de quad al gehad, we hebben nu een lekker wij een grapje mensen, rustig aan het is gewoon uh, onder de 18 uur. Uh, jullie kunnen gewoon blijven kijken ik heb je kwad voor terug, hè vriend. Het is mijn post. Uh, sta je wat boos te worden kwart quad... Oh mijn boot gaat er vandoor. Uh. Maar uh, jongen, je jongen, je jongen, je jongen, je jongen. Vind jij die nu normaal? Correus. Hallo zie je iets. Oh, daar gaat iemand verdrinken. Ja, die hebben we nodig. In de water. Pak die boot, begint te varen! Mensen aan de kant. Oh hier zwemt iemand dan ja, gaat er rechts een jetski voor mij nou, hier zal niemand meer zwemmen daarachter gaat een A380 oh uh, ja melding persoon verdrinkt uh, een beetje rare locatie toch best ver van de kust af rekenen of ja alhoewel oké okay, ja, persoon aangetroffen gevaarlijk gebiedje ik weet niet waarom het gevaarlijk is, maar. We gaan er heen man. Hij gaat er zelf al vandoor. Ja. Ik begin te gooien! Ja, ik heb hem hoor. Kom mij. Hoppa! Kom, kom, kom. Voordat je verdrinkt, dan moet je weer een meer. Daar hebben we geen zin in. Nu leef je nog. Uh, poef. Uh, yo. Kijk eens. Alsjeblieft, Pik. Tot de volgende. Meldkamer hadden de controle nodig. Oh, we hebben niemand meer nodig hier uh, verder. Zo maakt het goed. Uh, ik vraag me wel of waarom die was aan het zwemmen. Maar dat is niet mijn probleem. Hè? Oh, hier zwemt ook iemand, sorry. Ja, ik heb wel een toeter. Ik heb hem nog steeds niet aangepast naar het Nederlands. Ik weet niet of ik dat net ook al had gezegd. Maar goed, hij is rood. Aan reddingsbrigade is oranje. Besef ik nu. Maar goed, jullie snappen wel. Het heeft iets te maken met uh, reddingsbrigade. Ja, mensen gaan wat drinken. Ja, boot 01 is al vertrokken richting persoon uh, die is aan het verzuipen. Ik had je natuurlijk bij de vorige. Nee, dat was trouwens niet waar. Nee, laat maar. Klap op het water doen pijn, hè? persoon aangetroffen is nog boven water. veel te ver door. Maar goed, we hebben hem wel hier vanaf gered. En ja, klik, los. yo, Even tegenaan rennen. En poef. Alsjeblieft, jongen. Help je nu even. Ze zitten een beetje vast. Ja, nee. Oh, we gaan terug. Ja, water helpt ons al. Wat een basis. is toch ook. Goed, gaat de lifeliner. Zullen we even gaan uh, achterna gaan. Nou, kamer, einde inzet. Uh, alles is goed verlopen. Wederom niemand meer nodig. <laughs> Oops. Wat een entry. Hoi, waar was het daarachter? Dat hebben we dus niet. Oké. Maar de kijk nemen. Hoi. Goedendag, hallo. Ja, ziet er niet goed uit. Staat er ja. Oké. Okay. Ja, dat zei ik al. Iedereen gaat dood. Yo, oké. Okay. Sorry. John Deer Trekker gevonden en we gaan onze boot in het water en die... Oh, hier liggen mensen. Oh, sorry. Ja, sorry. Als zelfs deze John Trekker de boot niet in de water krijgt, dan krijgt niemand dat. Zandkasteel. <laughs> Poef. Oh sorry mensen. Poef. Ah uh ah. -uh. In de water. Nou, nu zit hij hoor. Oh, mooi ding. Min merk. Oké, okay, goed. Bootje in de water. Iemand is aan het verdrinken. Oh. Ja, ja, ja, ja. Oeh, hier zwemmen heel veel mensen. Hier zwemmen nooit mensen. En dan gaan hier wel mensen zwemmen. En een beetje de Romein. Aan de kant gaan moeten langs. aan de kant, sorry. Dat gaat pijn doen. Nee. Ik dacht ik ga alvast zoveel mogelijk naar mijn post, want dan gaan we zo meteen de laatste melding doen met de auto. Alsjeblieft hè. rintje bent uit het water alsjeblieft zo we zijn helemaal niet dicht bij de post besef ik me nu oké okay, nou dan pakken we deze nog even voor terug naar de post gaan we gaan vandaag eens niet met de jetski Dat hebben we bedacht we pakken nu nog de auto naar de laatste melding en dan is het goed geweest voor vandaag Ah, sorry mensen. Jullie gaan allemaal driekwart kopje onder. Dat is zo niet gezond. Wat zien we? Iemand die onwel wordt. Dat is goed hè. Ewa, wat is het? Jij lijkt op een politieagent met een... Oké, okay, sorry hoor. Live man. Ja. Lifeliner 1 is ook gekoppeld aan de melding. Ja weer eens beademen. zijn oh, wat te veel aan beademen. Maar in deze hele mod klopt de hele reanimatie-setting-dingen ook niet. Uh, dus let vooral niet op uh, hoe ik reanimeer in deze mod, want het is ten eerste te langzaam, het is ten tweede te weinig en ten derde iedereen gaat dood. Uh, je moet natuurlijk 30 keer drukken, veel sneller dan dat ik nu doe. Als je niet weet, je Sting Alive" en is het uh, ja, op dat liedje even drukken. En uh, dan doe je twee keer ademen en dan wat door en bla bla bla. Mensen ik ga jullie bedanken voor het kijken. Als jullie een leuke video vond ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. En als ik heel goed, heel goed, heel goed nadenk, is dat een roleplay video met de brandweer. Dus laat je verrassen en ik zie jullie graag over twee dagen. Doei!